Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld aan een iPad, een device met veel handige functies. Ik laat het je zien. Mijn naam is Thijs. In dit filmpje laat ik je zien hoe je tijdens het lezen een woord in het woordenboek kunt opzoeken. Tijdens het lezen kom je soms een woord tegen dat je niet kent. De iPad kan je helpen uitvinden wat dat woord betekent. Oefen je mee? Open een bestand of pagina met de tekst die je wilt lezen. Selecteer in de tekst het woord dat je wilt opzoeken. Tik dan op zoek op. Je ziet nu de betekenis van het woord zoals dat in het woordenboek staat. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas?